Mijn moeder gaf me vorige week Kruistochter spijkerbroek van wat ze me call het achternaam. Dat boek vond ik als kind ontzettend mooi. Dat beleefde ik bijna alsof het mijn eigen leven was. En um, ze had het gegeven voor Fedor en Hager, met twee kinderen, zodat die later ook die beleving hebben die ik had als kind. En uh, nou ja, het boek ligt nog steeds op dezelfde plek waar ze het neer had gelegd twee weken geleden. Dus het is wel iets magisch voor me. En het boek was als ja, dat is twaalf denk ik, een bijzonder boek. Ik hoop dat zij ook twaalf worden en het bijzonder vinden.